Aan mij inderdaad de ondankbare taak om, uh, om u te gaan uitleggen wat we, wat we nou zo in petto hebben voor, wat kunnen we er tegen doen. En wat ik besloten heb te, uh, te doen is even te gaan kijken, wat hebben we nou bij vorige uitbraken van coronavirus bij de mens? Wat hebben we daar gedaan? Zijn we daar succesvol geweest en kunnen we daar iets van leren? Als we dan op dit kaartje kijken hier, dan zien we dat, dat, uh, dat we zeg maar in de jaren van de vorige uit uh, begonnen zijn met steeds vaker uitbraken te zien. En uiteraard ga ik niet op al die uitbraken in, maar u ziet hier uh, SARS-CoV-1, MERS en SARS-CoV-2. Dus de, er is nogal wat gebeurd in de laatste tijd. Hoe komt het dat we deze toename zien? Het is een echte toename. Uh, er zijn vele factoren voor uh, aan te wijzen. Marion heeft er al een paar genoemd. En ik ga eerst terug naar, uh, naar SARS. Wij waren... In, in Rotterdam in die tijd heel druk bezig met, uh, met SARS. Het was een ziekte die niet bekend was op dat moment. En het interessante was dat we hadden internationaal met de Wereldgezondheidsorganisatie een team gemaakt van een dozijn laboratoria die met elkaar communiceerden over de hele wereld. We kregen patiëntenmaterialen. En om een heel lang verhaal kort te maken, in een vrij korte tijd werd het virus gevonden. Echter niet dan nadat... ...mijn collega hier, John Tam, heel trots aan de wereld laat zien dat hij het virus te pakken heeft. Het humane metapneumovirus, een virus wat wij twee jaar eerder ook in Rotterdam gevonden hadden... ...en dat, zich al dat inderdaad over de hele wereld belangrijk was, maar nog nooit eerder gevonden was. Dat bleek het niet te zijn, het bleek een coronavirus te zijn. En u ziet dat hier op die stamboom, u heeft al die verschillende stambomen net gezien... ...pikant detail wellicht dat ik als dierenarts ooit gepromoveerd ben op een coronavirus van de kat... Ja, ik heb daar ook een vaccin tegen gemaakt. En het interessante daarbij was toen we katten die gevaccineerd waren, toen we die met het virus besmetten, gingen die ongeveer drie maanden eerder dood dan de katten die niet gevaccineerd waren. <lacht> dus om u even, even te vertellen wat u te, wat u te verwachten hebt nu. Oké, okay. goed. We hebben. Een van, de belangrijkste, een van de belangrijkste zaken die opgelost moet worden, wanneer we praten over vaccins, wanneer we praten over geneesmiddelen, we moeten ze uittesten. En uiteraard kunnen we dat niet bij mensen doen, ja, of maar heel beperkt bij mensen doen. We kunnen kijken naar toxiciteit, zijn ze, zijn ze gevaarlijk voor de mens, maar of ze beschermen, dat is vrij lastig uit te vinden. En daarvoor heb je diermodellen nodig. Wij waren de eerste in die tijd die inderdaad het, uh, het apenmodel hier te pakken hadden. En u ziet hier wat bekende namen weer. En dit is een, bij de WHO een, een persconferentie die wij hier geven. Ik in wat jongere jaren. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal plezierig ben... met al die, met al die epidemiologische gegevens die naar voren komen. Wanneer we praten over leeftijdsrisico's, et cetera. Maar als ik zo de zaal rondkijk... dan denk ik dat er toch wat mensen zijn die zich zorgen moeten gaan maken. Oké. Okay. Wij, hadden, wij hadden aangetoond dat voornamelijk wanneer we apen besmetten... En voornamelijk wanneer we oudere apen besmetten, daar komt het weer terug, oudere apen bleken zeer gevoelig te zijn voor ja. deze infectie. En u ziet hier, persconferentie, en we delen mee, en we hebben een zogenaamd, de zogenaamde postulaten van Koch hier bewezen, waarbij we hebben laten zien, als we dit virus bij apen hebben en niet het metablaamovirus, daar hebben we ook naar gekeken, dan bleek dit, dit virus bleek inderdaad bij die oudere apen inderdaad SARS te geven. Goed, dat was, uh, dat was toch wel belangrijk, want op dat moment konden we heel snel uh, diagnostische tests maken. U heeft dat uh, eerder gehoord hoe belangrijk dat is. En wat we daarna gedaan hebben, we hebben wat andere diersoorten, we, sorry, wat andere diersoorten hebben tezelfde tijd getest. We wisten inmiddels dat de civet cat, ja, die al eerder genoemd was, dat dat, dat, dat waarschijnlijk de, de tussengasteer was tussen mens en vleermuis. En we hebben toen, we hebben toen, uh, we hebben toen katten en fretten hebben we, hebben we ook geprobeerd en we hebben die modellen zijn, inmiddels ook zijn toen ook ontwikkeld. En u zult zien dat nu op dit moment eigenlijk voor het nieuwe coronavirus weer dezelfde weg gevolgd wordt. En als we dan doorgaan, en dit is misschien toch wel een interessant punt om even naar te kijken. We hebben toen in Apen een eerste vaccin gemaakt. En een vaccin gebaseerd op de oude, we praten over twintig jaar geleden bijna, de oude technologie. Gewoon een heel virus nemen, dat uh, kapot maar ik mag niet zeggen doodmaken, dat hebben we net gehoord. Maar we kunnen, het, uh, we kunnen het zodanig behandelen dat het niet meer... Uh, besmettelijk is. Ja. En daar voegt wel een adjuvans aan toe, een stof die, die het immuunsysteem stimuleert. En we zien, dat, heb, dat hebben we toen geprobeerd, in eerste instantie bij fretten en bij apen. Ik laat u hier die apenexperimenten zien. En u ziet hier antistoffen die die apen maken, beschermende antistoffen. En we zien inderdaad, dat is een lang verhaal kort gemaakt, hier in de longen, als we dan kijken, zien we dat die apen, de gevaccineerde apen, ten opzichte van de niet-gevaccineerde apen, uh, en dan met het adjuvans dat die apen inderdaad beschermd waren. En, uh, maar het interessante wat daar ook bij speelde, ik moet dat gelijk zeggen... is dat als we naar die apen keken, wat gebeurde daar bij die apen die gevaccineerd werden... met dat geïnactiveerde virus waar we dat adjuvans aan hadden toegevoegd... wat bleek daaruit... Dat is vrij interessant, dat die waren inderdaad redelijk goed beschermd. Maar we zagen ook dat hier een raar fenomeen in de longen begonnen te vertonen. U kunt dat met wat verbeelding hier zien, allemaal rode vlekjes hier. Dat zijn eosinofiele cellen. Bepaalde cellen die wijzen op overgevoeligheid ten opzichte van de infectie. En uh, dat baarde ons wat zorgen, want dat was een klassiek vaccin. En. Als we dan gelijk doorgaan naar, de, naar het volgende plaatje. Dat is een plaatje van, uh, van een van de mensen die hier op de voorste rij zit. Ja, Martin Ensering hier. Die maakte, in, die maakte in Science een verslag van een vergadering die wij belegd hadden in Rotterdam. Ja, mede op grond van deze, maar ook andere data van mensen die bij APEN enhancement hadden aangetoond. Dus grotere gevoeligheid na vaccinatie met een bepaald soort vaccin. En het interessante was dat onze Chinese collega's hier van Sinovac, ja, deze collega's hadden dus ook een vaccin gemaakt... dat ze wilden gaan uitproberen op grote schaal in een besmet milieu. Ja, in eerste instantie was er een probleem geweest... want ze hadden eigenlijk het probleem ontkend in, in China... en ze wilden eigenlijk toch... Kijken wat, wat ze goed konden doen. En die waren toen van plan dit vaccin te gaan gebruiken. En met de data die we onder andere van de apen hadden. maar ook met de data die we van onze katten hadden. van mijn, van mijn proefschrift van vroeger. dachten wij dat dat toch niet zo'n goed idee was. Maar het probleem loste zich vanzelf op. Want, want de ziekte verdween eigenlijk. Wat we hier allemaal hopen vandaag. Ja, met het nieuwe virus. dat inderdaad we het virus een halt kunnen toeroepen. met epidemiologische maatregelen. wat inderdaad voor SARS gelukt is. Uh, uh, is het zo dat we al deze verschillende vaccins die toen gemaakt werden, en daar u ziet hier allerlei verschillende benaderingswijzen daar kom ik straks nog even op terug ja, maar in feite hadden we die op dat moment niet meer nodig omdat de ziekte eigenlijk begon uit te sterven uh, ondertussen werd er wel gekeken, en dat gebeurt ook nu, dus dat is ook een les voor wat we, wat we nu aan het doen zijn, werd er gekeken naar geneesmiddelen, mogelijke geneesmiddelen die we zouden kunnen gebruiken. En dan repurposing noemen men dat. Dus geneesmiddelen die we al hebben voor, voor andere ziekten. En het ging hier om, uh, in feite om een geneesmiddel dat gebruikt werd voor chronische hepatitis C in Nederland, of in, in, in de wereld zelfs. Ja, dat, dat middel werd toen ook ingezet. Hebben wij toen geprobeerd, omdat in, in vitro experimenten in, in Weegselkweek werd aangetoond dat het wat zou doen. Hebben We dat toen bij, bij onze apen hebben we dat geprobeerd. En u ziet hier heel suggestief, de controlegroep besmet met het virus, produceert het virus. Maar de, de apen die behandeld zijn met het, het interferonpreparaat hier, die waren goed beschermd. En dat, dat geneesmiddel is ook in het eindstadium van uh, het interferon alpha, is in het eindstadium van, uh, van SARS ook nog gebruikt. Ja, en uh, interessanterwijs is in, uh, in, in Canada gebeurd. Het interessante daarbij was dat op een gegeven moment was het ook niet meer nodig, ja, omdat inderdaad door de epidemiologische maatregelen de zaak al onder controle was gebracht. Het interessante wat ook speelde is, ik vertelde u zojuist, en er zijn een aantal experimenten, dat ziet er heel ingewikkeld uit, maar ik zal u een paar hoofdlijnen van deze experimenten laten zien, die ook bij ons in Rotterdam gebeurden. U ziet hier dat we een jonge aap. Versus een oude aap, of twee jongen versus twee oude uit de long. En u kunt duidelijk zien, en dat is hier weergegeven, jonge en oude dieren. De mate van, uh, van patologie die je in de longen van die dieren ziet. Je ziet dus heel duidelijk dat die oude apen veel gevoeliger zijn. En we hebben kunnen aantonen toen, inderdaad, dat uh, dat gerelateerd was aan de leeftijd van die dieren. Dat was gerelateerd aan de, met name de innate immune response, dus die, als, je, als een virus binnenkomt dan krijg je een, een bepaalde reactie van het lichaam. Dat was een overreactie en met name met, interfeer, met een interferonbehandeling kun je die onderdrukken. Dus dat, dat was duidelijk dus waarom oudere apen beter beschermd bleken te zijn of gevoeliger voor de ziekte bleken te zijn. Oké, okay, toen in die tijd al, en dat was ook in het eindstadium, stadium, werden een aantal medicijnen, u ziet hier uh, chloroquine... Uh, dat komt straks nog even terug, uh, een, een geneesmiddel wat voor malaria gebruikt wordt, dat dat toen in ieder geval in weefselkweek goed uh, het virus leek te onderdrukken. Goed, precies tien jaar na, uh, tien jaar na het uh, ontstaan van SARS, uh, werden we in Rotterdam uh, geconfronteerd met, uh, met een, uh, een verzoek van dokter Zaki, die richtte zich tot, tot Ron, en uh, die zei ik heb hier een, een patiënt, en die heeft een interessant ziektebeeld. Zouden jullie daar eens naar willen kijken... En uh, dat ziektebeeld uh, kenmerkte zich met name door weer longontsteking en nierfalen. Ook een wat oudere man was het. En om een heel lang verhaal kort te maken. U ziet dat hier, dit was het eerste geval wat, uh, wat gediagnosticeerd werd. En u ziet het zo hier verder gaan. Dat was het MERS-coronavirus. werd door ons toen ontdekt als een, als een nieuw coronavirus. Wat duidelijk verschillend was van het, uh, het SARS-coronavirus. En u ziet hier, als u de epidemiologische curve Curve bekijken. misschien wel grappig, oorspronkelijk, uh, er werd wat gestoeid over de naamgeving van het virus en het eerste, uh, de eerste naam was dus gewoon MERS-EMC, van de Erasmus Medisch Centrum. Ja, dat kon natuurlijk niet, dat was een stam, dus het moest een algemene naam hebben en toen dachten we, het is misschien een beetje analoog aan de discussie over Wuhan op het ogenblik, het, uh, het coronavirus van KSA, yeah, The Kingdom of Saudi Arabia. Wel, De Saudis were not pleased, om het maar zo te zeggen. En het, uiteindelijk is het het uh, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus geworden. Een, een interessant verhaal wat, wat vrij analogisch is aan de zaken die net door, door Mayon en Aura getoond zijn, is het hier in Korea. Als u ooit een interessant verhaal over epidemiologie wilt lezen, moet u zien wat één, één patiënt, één individu, een, een handelsman die vanuit... Seoul, Zuid-Korea, naar Saudi-Arabië ging. Daar een tijd rondgereisd heeft en teruggegaan is. Deze ene meneer is er. De reden van geweest dat, en dat heeft te maken met de manier waarop de gezondheidszorg daar in elkaar gezet was. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons dat heel goed ter harte nemen. Er zijn 33 mensen overleden en ze we iets van 130.000 mensen in quarantaine moeten plaatsen. Ja, dus, dus één patiënt kan echt een enorm probleem geven. En dat is, dit is geen SARS, maar dit is, dit is MERS. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Oké, okay. vervolgens, en dat is in dit plaatje, daar vat ik heel veel werk samen. Dus uh, bij ons werd, ondanks uh, Chantal Reuske en Mayon, hebben ontdekt waar die infectie vandaan kwam. De tussengast hier, nou, die hebben allerlei dieren serologisch, uh, dus de, de sera van die dieren bekeken. En dat bleek dus de kameel te zijn, of de domme is beter gezegd. En u ziet hier. Uh, dus de, het feit dat er die antistoffen er waren, Bart Haagmans die, uh, die toonde aan dat op een bedrijf waar kamelen ziek waren, of waar in ieder geval kamelen positief waren, ja, ook de mensen die, die ziek werden, dat die hetzelfde virus hadden. Dus die link was eigenlijk al, al vrij snel gelegd. En interessant hier ook, dat uh, Stani Rai hier in het lab, die, uh, die identificeerde hier het, de receptor. Ik moet je even voorstellen, dit is in, in een paar weken uh, gedaan. Yeah. Als je, dat, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld het AIDS-virus, dat in de tachtige jaren van de vorige eeuw uh, opdookt... Dat ...heeft meer dan twee jaar geduurd voor ze het virus te pakken hadden en nog eens, nog eens twee jaar voor ze de receptor hebben hadden. Dit heeft hier voor het huidige virus, waar we nu naar kijken, is een kwestie van dagen geweest. Dus we kunnen met onze moderne technologie enorm veel en enorm snel. Oké, okay, we hebben toen uh, vervolgens gekeken wat kunnen we met vaccinatie... En een van de dingen die we gedaan hebben, we zijn, we zijn aan de gang gegaan met het ontwikkelen van een vaccin. In het kader van ook weer van een Europees project wat we hadden lopen. En uh, in samenwerking met collega's uit München uh, zijn we in staat geweest om een vectorvaccin te, te maken. Een vaccin waar, waarbij we een, een ander virus gebruiken. Ja, waar we een stukje van het genetisch materiaal insmokkelen van het nieuwe virus. Nou daar hebben we kamelen mee of ze mee Mee, uh, gevaccineerd. Ja, dus in feite een soort levend vaccin. En ik kan u verzekeren dat experimenten met kamelen is niet het, het makkelijkste om te doen. Normaal werken mensen in het lab met muizen dan doen ze een druppeltje op de neus. En zo. Maar een kameel heeft zo'n lange neus. Ja, en, die heeft, en ze bijten, ze schoppen, ze spugen, ze doen allerlei <lacht> dingen die, die, die, die. Kortom, dit was wel dit was wel wat. Uh, dat was een, een challenge. Maar goed, u ziet hier het resultaat. Dit is een kameel die niet gevaccineerd is. Dit is een kameel die wel gevaccineerd is. En dit zijn de concrete structuren in de neus. En daar wordt aangekleurd de aanwezigheid van het virus. En u ziet dus de gevaccineerde dieren waren redelijk goed beschermd. Er ging 10 miljoen virus in die neus. Ja, dus, en u ziet dus vrijwel geen replicatie daar. En u ziet hier een onbeschermd dier. En de symptomen bij die kamelen waren vrij mild. Ja, die die kregen wat, wat, wat hoesten, wat snotteren, en, en, maar ze werden daar niet echt ziek van. Oké. Okay. Uh. In, in het Midden-Oosten was het was la, wat lastig om deze, om deze technologie te verkopen. Want die, die kamelen worden nauwelijks ziek. En af en toe ging er eens iemand, werd er iemand ziek van, van meurs En alleen maar oude mensen gingen eraan dood. Dus die kamelen zijn daar eigenlijk belangrijk. Maar tot op het moment dat we bedachten dat, omdat het vaccin wat we gebruiken. was gebaseerd op oorspronkelijk het Vaccinia-vaccin. Ja, waar uiteindelijk pokken, menselijke pokken mee is uitgeroeid. Maar dat virus, dat vaccin beschermt hoogstwaarschijnlijk ook heel goed tegen kamelenpokken. En kamelenpokken ja, is een ziekte waaraan waar ongeveer 25% van de sterfte bij kamelen wordt veroorzaakt door kamelenpokken in de regio. Je ziet hier een geval van kamelenpokken. Dus zo, hebben het, uh, zo zijn we op dit moment bezig het te verkopen om het inderdaad als een vaccin voor kamelen, kamelen te gaan gebruiken. Om, het, om de ziekte bij de bron ja, om het daar uit te roeien. Om, want we weten dat nog steeds bij MERS. Dat er nog steeds transmissie van kamelen naar mensen plaatsvindt. Oké. Okay. Dan uh, CEPI, even een organisatie die ik hier wil noemen, Coalition for Epidemic Preparedness and uh, Innovations. En die, dat is in feite een funding, orga een funding organisatie die uh, gebaseerd is op, op aardgasbaten, in principe vanuit Noorwegen, maar ook gesteund wordt door allerlei andere groepen. En u ziet hier de target, hier 16 weken timeframe time ja, voor, voor de eerste klinische trials. Dat, dat Gigantisch ambitieus kan ik u zeggen en ik zal u wat voorbeelden laten zien, maar dat is wat ze willen. Ja. En als ik dan gelijk doorga, om even wat activiteiten waar wij zelf bij betrokken zijn. Eén project hier, het Zapi project, Europees project, waar we keken naar MERS, Rift Valley Fever en Smallenburg. Als we nou hier naar die MERS kijken, ons daar even op concentreren, dan hebben we dus dat vaccin in die kamelen gemaakt. En we zijn inmiddels bezig om dat ook bij mensen te proberen. Dus een fase 1, 2 studie loopt daar inmiddels en kunt dat hier zien. We hebben hier inmiddels geld gekregen om een, uh, sorry, een, een fase 1, 2a-studie te, te runnen. Dat loopt voor een groot deel in Duitsland inmiddels. Dat zal verder in Nederland en uiteindelijk ook in het Midden-Oosten worden uitgerold. En u ziet hier, we hebben nu gebruikmakend van, van deze expertise die we al hebben, zijn we eigenlijk van plan. Daar hebben we een pla plan voor ingediend om, om een, een extra arm in dat onderzoek te bouwen met een vaccin. Op de precies dezelfde manier gemaakt, maar voor dat nieuwe virus. Dan verder hier. Oh, het is wat verschoven hier. Maar ook het maken van monoclonale antistoffen. Dus we hebben met de technologie die we ontwikkeld hebben in dit project... Sorry met de technologieën die we ontwikkeld hebben in dit project hier. Is het is wel interessant, een relatief goedkoop project, wat door Europa gefinancierd is, waar ongeveer tien groepen aan meedoen. En waar we zeg maar, al helemaal voorgesorteerd bleken te zijn voor coronavirus. Het grappige was het, was, het was een project dat niet competitief mocht zijn. Dus dat uiteindelijk niet tot een co commercieel product zou mogen leiden. En als we nu zien, wat, uh, nu zien de, hoe belangrijk het, in ieder geval dit voorwerk is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we investeren in dit soort projecten. Oké, okay. als we dan doorgaan, uh, u heeft gehoord over de, de pangolin, de Malayan uh, pangolin, en u ziet hier, dit, dit zou hem zijn, uh, we, hebben de historie, we hebben de waarschijnlijkheid daarvan gehoord, voor, voor SARS-1 was het de palm civet. Ja, dus, dus deze dieren die worden geconsumeerd. Uh, ik herinner me nog, Marion, jij sprak over 350 dollar. Uh, de palm civet in die tijd, en dat is dan bijna 20 jaar geleden, die kostte 100 dollar. Maar ik kan u verzekeren dat dat toen al een, een jaar salaris voor een, een doorsnee Chinees was op dat moment. Oké, okay, wat gaan we er tegen doen? Vaccins maken. Hoe ver staan we? Kan, kan ik een positief geluid laten horen? Al mijn voorgangers zijn zeer positief geweest. Want de virolog is altijd positief natuurlijk. Maar de epidemiologen die zijn toch vrij positief. Het gaat niet komen. Het is niet nodig. Ja. En, en krijgen we nou een vaccin of krijgen we geen vaccin? Ik kan u vertellen, voor SARS hadden we in de tijd ongeveer tien kandidaatvaccins op de plank. En we hebben ze niet gebruikt. En u kunt zich voorstellen dat dat voor de industrie natuurlijk ook niet echt een driver is. Uh, dat is een van de redenen geweest dat uh, Tony Fauci... Ja, ons alle in het veld, ons allen goed bekend uh, sinds jaar en dag, die, die uit kritiek op de, op de industrie, die eigenlijk niet mee wil op dat moment. Nou, ik kan u zeggen, en nou dan misschien even, als ik u dit laat zien hier, dat er uh, toch in ieder geval in, de, in eerste instantie zo'n tiental farmaceutische bedrijven, grote farmaceutische, farmaceutische bedrijven, maar ook. ook uh, academische groepen direct erop gesprongen zijn. En ik, ik geef toe, dat is voor vaccinontwikkeling is het nog niet veel. Maar er gebeurt, er gebeurt toch wel vrij veel. Even een stopje, stapje terug, terug naar ebola. U weet allemaal, Ebola. We hebben, u zag op die tijdbalk die ik eerder liet zien, zag u een aantal ebola-uitbraken. Ja, in de afgelopen tien jaar hebben we eigenlijk drie uitbraken gehad. en De, de ergste, ergste uitbraak is van ongeveer zeven, acht jaar geleden. En daar zijn iets van 11.000 mensen aan overleden. Maar dat begon ook over de wereld te spreken. Toen kreeg het aandacht, dat kunt u zich voorstellen. En u ziet hier de laatste uitbraak in de Congo, hier, waar toch, uh, toch al heel veel mensen aan zijn overleden. En u ziet hier de getallen hieronder. Ja, dus dit zijn de totale aantallen gevallen. Als u dit vergelijkt met de, met de grotere uitbraak, waar 13.000 gevallen geweest zijn, en waarom is, het on, waarom is de WHO inmiddels toch vrij positief. En dat heeft ermee te maken dat er nu inderdaad twee vaccins zijn. Ja, één van Merck en één van Janssen. Ja, vaccins die in het veld gebruikt worden om het in te dammen. Er zijn problemen met de acceptatie. Dus het is gevaarlijk voor de vaccinatie -crews om het gebied in te gaan. Omdat er allerlei spookverhalen over vaccinatie gaan. Maar toch, het lijkt te lukken. Maar als u ook even kijkt naar die ontwikkelingstijd van die vaccins. Ja, dan praten we nog over vijf, zes jaar. En niet over zestien weken. Ja. Dus, dus ik denk dat we toch enige voorzichtigheid moeten Haven we hebben wel wat voorsprong. En uh, de vraag is natuurlijk, als je aan zo'n vaccin begint, ja, dan kun je kun je voorstellen of die companies wel bereid zijn om die investering te maken, die uiteindelijk niet terugkomt. Want zowel Merck als Janssen ja, hebben gigantisch veel geld verloren aan de ontwikkeling van deze vaccins. Dus daar moet een mechanisme gecreëerd worden en met name clubs als Cepi, maar er zijn er ook meer die daar... Uh, Daarmee bezig zijn. Nou, even een sobering plaatje wat ik van Jeroen Kortegaas gekregen heb. Hier. Zoals u hier kijkt naar vaccinontwikkeling uh, voor typhoid, pertussis, polio... Dat zijn wat, hier en daar is misschien ietsje overdreven. HIV is minder de tachtige jaren aan begonnen en er is nog steeds geen vaccin. We hebben daar ook onze tanden op gebroken. Maar is het realistisch dan te verwachten dat we in zo'n korte tijd een vaccin kunnen maken? Maar nou, ik heb u laten zien, hier, 18 maanden voor een, uh, voor een veterinair vaccin. Zou we dat voor de mensen nou ook niet kunnen doen? Er zijn wat hurdles. Ja, uh, we moeten die, die ontwikkelingstijd verkorten natuurlijk. Er zijn nieuwe ontwikkelingen en er zijn natuurlijk ook uh, uh, regulatory hurdles. Ja, de de commissies die ze met toelating bezighouden, die, die, uh, die hebben een grote verantwoordelijkheid daar natuurlijk. Hier ziet u even van CP zelf, de coalition, ja, wat, wat de verschillende stappen zijn voor vaccinontwikkeling. Discovery van het vaccin zelf, ontwikkeling en licensure, manufacturing, delivery uh, of stockpiles. Ja, dus je gaat van stap naar stap naar stap en dat is niet iets wat je in, in een korte tijd voor elkaar kunt krijgen. Oké, okay, dan als ik, als ik dan kijk wat zijn de verschillende mogelijkheden. En het zou te ver gaan om daar in detail op in te gaan. U herkent dit plaatje van, uh, van Erik Snijders verhaal. De, de klassieke vaccins zijn ge, geheel, ge, uh, helemaal geïnactiveerde vaccins. Dat was het vaccin wat wij voor dat coronavirus al geprobeerd hadden. En wat de, de, de, de, de vaccines gevoeliger maakte. Live attenuated vaccins, dus uh, verzwakte vaccins. En dan, dan is er het recombinant vaccin. De recombinant vaccins zoals ze dat bijvoorbeeld bij die kamelen gebruikt hebben. Dan zijn er uh, recombinant bacteriële vaccins ook nog. Dan heel veel met direct het gebruik maken van RNA en DNA. Replicons. Uh, je kunt ook subunits gebruiken. Als je nou weet dat die antistoffen waar we het net over hadden specifiek gericht zijn tegen die oppervlaktestructuur. Zou je die ook in een vaccin kunnen verwerken. Nou, daar zijn allerlei nieuwe technieken en technologieën. En... Uh, daar zijn allerlei variaties waarop Als je dan weer zo'n subunit neemt, zo'n stukje van, van zo'n virus, en je spuit dat in, is het helemaal, doet het bijna niks. Wekt het niks op. Dus je moet het altijd weer in een soort virusstructuur zien te brengen. Er is een hele grote trucendoos ontwikkeld die we met name ook in dat project wat ik net noemde, het Europese project, uitgebreid bestudeerd hebben. En als we nu kijken waar staan we, uh, allereerst wat CEPI betreft. Ja, nou die, die hebben met een aantal clubs al, inmiddels al, al afspraken gemaakt. Hebben ze al, die zijn ze al aan het funden. University of Queensland, dat is zo'n zo strategie waarbij je die, die eiwitten waar ik het net over had, waarbij je die inderdaad probeert te clusteren. Ja, DNA vaccins, RNA vaccins, RNA vaccins, GSK is de, is de company die op dit moment gezegd de, ons adjuvant systeem wat we hebben voor vaccins. Dat is een heel goed adjuvant systeem. En dat bieden we voor niks aan voor alle ontwikkelingswerk voor deze vaccins. Dus er gebeurt redelijk veel. En daar lopen natuurlijk de... Er lopen natuurlijk heel veel aanvragen. Wij zelf hebben ook een aantal aanvragen lopen. We zijn in een razend tempo zijn we, zijn we nieuwe, nieuwe aanvragen aan het schrijven om vaccins en antiviralen te kunnen testen. U ziet hier verschillende organisaties die geld hebben toegezegd wat voor een deel via Cepi loopt, maar via een deel ook niet. En als we, dan, als we dan kijken, dit waren de vaccins, dan moet ik toch iets zeggen over antiviralen. Ik heb zojuist iets gezegd. Dus over de medicijnen zelf. Dat zou wel eens sneller kunnen gaan. Ik heb u gesproken over dat interferon. Wat in principe gebruikt zou kunnen worden. Dat is, dat is trouwens een, een vrij vervelend Genees, geneesmiddel. Er zijn heel veel bijwerkingen. Uh, repurposing van geneesmiddelen. U ziet dat hier. Dit is het, het middel wat genoemd wordt op het ogenblik. Het meest genoemd wordt. De, chloro de chloroquine. Het malaria middel had ik al eerder genoemd. Uh, het kan, deze middelen zouden eventueel... Gebruik kunnen worden voor compassionate use. Ja, off-label. Want het is niet geregistreerd voor dit doel uiteraard. En er zijn hier... Uh, dit middel is ontwikkeld tegen ebola en Gilead heeft, heeft toegezegd dat ze op grote schaal in China dit willen gaan uitzetten. Ja, en De criteria ziet u hier in vitro, dus in, in, in laboratoriumsettings, in dieren en in weefselkweek. En het is niet gevaarlijk voor de mens. Dus dit zijn zo de belangrijkste criteria voordat je überhaupt kunt overwegen om met deze, deze zaak aan de gang te gaan. Ja, datzelfde geldt eigenlijk ook voor chloroquine. Het is eigenlijk niet bij te houden wat er gebeurt. Elke dag zijn er weer nieuwe gegevens. En de belangrijkste, of de, de, de, de minst belangrijke gegevens, zijn eigenlijk alle cowboyverhalen die je op de sociale media leest. Want dat is echt verschrikkelijk. Je ziet door de bomen het bos niet, niet meer. Hier, uh, dit is het middel waar ik het net over had. Uh, Remdesivir, weer, wat ontwikkeld is voor Ebola. En u ziet hier dat. Uh, sorry. Dat, dat middel is inmiddels in, in Apen getest bij, door een oude bekende van ons een, ons, een van onze voormalige postdocs in het lab, die nu bij, in Amerika bij Heinz Veldman werkt. En in uh, goede resultaten inmiddels in Apen. En u ziet hier in de media verschijnen dat de Chinezen inderdaad dit op vrij grote schaal in clinical trials willen gaan inzetten. Moet wel, China heeft natuurlijk de unieke mogelijkheid met zoveel patiënten. Dat was altijd het probleem met de ebola. Als je zoveel patiënten hebt, dan kun je, dan kun je natuurlijk ook placebo-gecontroleerde experimenten gaan doen. Dus daar, daar zit enorm veel druk op om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En nou, dan ziet u dit plaatje hier. En dat is wat ik, uh, wat ik vanochtend... Uh, bij elkaar hebben kunnen scharrelen aan wat er op dit moment allemaal loopt. Dus Het zijn met name antivirale middelen die gebruikt worden voor allerlei andere virusinfecties. Ik denk dat een heel belangrijk probleem, ook weer die Remdesivir die ik net noemde, is, is resistentieontwikkeling. U weet, dat is altijd een probleem. Dus, dus unitherapie met één... Geneesmiddelen zal waarschijnlijk niet gaan werken. We weten dat van HIV, maar we weten dat van een groot aantal andere zaken ook. U ziet hier een hele grote lijst. De chloroquine heb ik al genoemd. Uh, Aidsmiddelen met of zonder interferon. Werd ook, werd ook bij de WHO vorige week uh, toen we daar waren, werd dat benadrukt. Dat dat, een hele belangrijke, dat dat toch een hele belangrijke toevoeging zou kunnen worden. De interferons op zich. Humane monotonale antistoffen. Ook in onze projecten zijn we heel druk bezig daar om... We, we hebben al uh, antistoffen die kruisreageren tussen tuss tuss het MERS-coronavirus... En het SARS-coronavirus, nou die antistoffen zouden in principe, theoretisch, omdat we weten hoe en waar ze reageren, zouden die ook wel eens gebruikt kunnen worden voor, voor SARS-2, SARS-coronavirus type 2. Dus dat zijn allemaal dingen waar we speculeren, waar we mee bezig zijn. En u kunt zich voorstellen, er is te veel om op te noemen. Ik, ik heb het al nog niet eens over uh, classical Chinese medicine, wat daar precies de basis van is. Maar u kunt zich voorstellen... Door de bomen kun je bijna het bos niet meer zien. En als u hier ziet, ongeveer 100 clinical trials are being planned to treat this disease in China. With other trials starting in Japan, Thailand en England. Zo, so, er gebeurt enorm veel op het ogenblik. er moet ook veel gebeuren. En eh, het zal waarschijnlijk niet zo zijn als bij SARS, dat tegen de tijd dat de geneesmiddelen er zijn, wellicht wel als de vaccins er zijn, dat ze eigenlijk niet meer nodig zijn, omdat de ziekte inmiddels... Eh, onder controle is gebracht. Nou, ik durf daar niet over te speculeren. Eh, die middelen kunnen uiteraard profilactisch, postexpositie, dus nadat mensen al, vlak nadat ze ziek zijn geworden of alleen, ge alleen maar geëxponeerd zijn, dat zou in principe voor, eh, voor healthcare workers belangrijk kunnen zijn, voor symptomatische patiënten. En zo kun je nog een aantal dingen bedenken. Kortom. Ik geef u hier weinig informatie, anders dan een opzomming van dingen die eventueel mogelijk zijn. Of wat daaruit gaat komen, ongetwijfeld. Ik ben ervan overtuigd dat, dat Interferon in principe wel zou werken, maar is geen ideaal geneesmiddel. Maar hoe, hoe we het kunnen combineren, ik verwacht zelf vrij veel van de humane monoconale antistof. Maar dat is omdat wij zelf daar ook een project over hebben ingediend. Dus ik ben niet <lacht> helemaal, on, helemaal ongebayerd. En, en ook die gevachter die, die vaccins. Ron die wijst me erop dat ik moet afsluiten. Dus dat doe ik dan heel braaf ja, met, mijn, uh, met mijn conclusies. Dit is een dia die heb ik gemaakt ja, ten tijde van sars ja, En als ik dan even kijk, wat is er gebeurd? Wat moeten we doen in peacetime? Ja, als, als er niks aan de hand is, ja, dan gaan we allemaal achteruit. Er is nauwelijks meer peacetime. Want er is steeds wel wat. Er is Ebola, er is, zijn al die andere dingen. Nou. Al deze dingen die moeten gebeuren, waar ik het over gehad heb, is eigenlijk alleen maar over vaccinatie en antiviralen. Wat u van de andere sprekers begrepen heeft, is dat er veel meer moet gebeuren. En als wetenschapper zeg je natuurlijk, er moet veel meer geld naar onderzoek toe. Ja, want ik denk dat investering in het al van tevoren beschikbaar hebben van bijvoorbeeld medicijnen tegen coronavirus, medicijnen tegen paramixovirus. En zo kan ik doorgaan, dat, dat lijkt duur. Maar in feite, als je het op de plank hebt staan, dan kun je een uitbraak, als die begint, kun je hem al indammen, van het begin af aan. En dan krijgen we dit soort verhalen helemaal niet meer. Dus ik denk dat investering in onderzoek aan geneesmiddelen, tegen virussen, maar ook vaccins, die je op de plank kunt hebben staan van tevoren, dat dat verschrikkelijk belangrijk is. Mijn laatste slide, misschien wel de belangrijkste. Ik ben zelf in Erasmus begonnen, ik zit nu in Duitsland, ja, ik ben uh, chief scientific officer van Viral Clinics. En ook van CRTO. dat is een, een club die, uh, die clinical trials runs, in, met inbegrip in van dit soort trials. En dit zijn de mensen waar we altijd mee samengewerkt hebben, nog steeds mee samenwerken voor een groot deel. Dit zijn de mensen in de SARS-episode, en dit in de MERS-episode waar we mee samengewerkt hebben. En ik denk dat het belangrijk is te, dat we zien dat inderdaad die, samenwerking, die internationale samenwerking verschrikkelijk belangrijk is. Ik dank u vriendelijk.